Ik heb nu ongeveer drie jaar les bij Alfons en sindsdien ben ik enorm vooruit gegaan. Ik heb eigenlijk alles opnieuw geleerd en het is gewoon geweldig om die les te hebben. En uh, ja, als je op zoek bent naar iets, dan zou ik echt zeggen doe het hier, want oh my god, je wil niet meer anders. <laughs>